Hallo iedereen, mijn naam is Aurélie de Graven. Ik ben 18 jaar en ben sinds 2 jaar een enorme fan van Pronails. Ik heb de basisopleiding Nagelstyliste gevolgd bij Pronails Ghent Gent. En vanaf het eerste moment dat ik daar binnenkwam, had ik een enorm goed gevoel. Zowel bij de zaak, het merk, de producten, de cursist, Ik had gewoon een super goed gevoel. En ik had echt het gevoel van hier ga ik mijn beroep leren. En wat voor mij vooral mij aansprak was dat je de tijd kreeg om het te leren dat het niet op één dag was en je begon met gewone basismanicure en eindigde dan met een mooie set shell nagels. Naast de praktijk leer je ook echt uh, de theorie. Je leert ook echt enorm veel productenkennis en ook is deze opleiding enorm individueel. Je zit in groep maar elke vraag van jou wordt beantwoord en met heel veel plezier ook. Uh, ook verkopen wordt naast zetten enorm op prijs gesteld en een echte aanrader voor iedereen die met producten en een opleiding van topkwaliteit wil werken.